Wow. Deze wil graag... Ah, Oh, oh wauw! Ja. Papa... Mama... Brian... en... Berber! Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Wat is dat nou met die berg? Uh, omdat het er ook niet oh. ah, er in past. Oh. Ja, Daar zit een sneeuw in. Nou. Mag ik een eindje pakken? Ja hoor. Ja hoor. Ik ga op de bak. Sneegel maar kraaien. Wat is dit nou? Kijk dan mama. Deze wil graag. Laat Terme eerst nog even die andere. Dit is een baby, baby, zo van mij. Mama, er zat een schoen in nou ja. de, in de zo, uh, zaak. Nou ja. Die van mij. Mama. Ja. Dit is, deze en wat zat erbij dan? Want het was toch niet alleen een baby? Nee. Voor in de auto. Nee. Ja, dat is toch voor in de auto een baby? Stoel voor in de auto. Ja, maar ook voor in de auto. Oh ja. Dat is leuk. Een boter, een, een, een, een trommel en een beker. Van? Leeg. Nou, wat leuk. Oh, oh wat een Barbie auto heeft uh. Wauw. Die gaat gewoon leuk blijven over Je laar stapt in de slaap. Nou ja, gekke pieten. Ja. Zouten pieten! Nee, jij bent een pieten. Zijn Ja, Berber. Wat ja. zit erin, Berber? Legen. Waren Oh, Playmobil. Ah. Wauw. Ja, een enkele. Als ik blaas was, ze komt buiten uit jij. vind je het zit klaar, ze met die staf heet. Nou, gaan we kijken. Er ligt nog zoveel. Oh, mijn broer. Deze enkele grote gaat luid afblazen. Ja, dit is voor ons. Nou, ik weet het niet. Volgens mij staat daar een naam op hoor andere kant. Nee nee nee nee. Daar oh. staat Brian. Oh. Maar gaan wij... Ryan. Ja, want trek is de... hoor. Oh, ah. dan... oh! Oh! is oh. Ook. Kijk maar, kijk eens hier. is Schiet. Die wil weten. Maar die gaan we vanmiddag bouwen. Oh ja. Dat, dat is goed. Oh, hier ligt ook nog een sack, Weber. Weber. Hier. Oh. We hebben hem. Hier. in de zak En dan is het, en is het. En Ook weer een leuke maken. Nee. Nou nou. Zo. Wat is de Ja, deze is voor mij. Hallo, welkom. Maar ja, er zijn kendoor. nog meer cadeaus, Pebber. Wow! Kijk eens, je ligt ook nog cadeaus in. Ja! Ja! Ik ga even voor mijn baby, Zo. En Ah, Pebber, weer laarsjes. laars Ja! Mama, we zijn Die ga ik straks openmaken. Kijk eens, Ah! Haha! is die Zijn er mijn nee, Pebber. Oh, there. Kijk hè. Ik zie dit. Wauw. Met een mooie glimmerrok. Zullen we deze zo meteen bouwen? Wauw. Oh, wauw. Mama. Kijk, deze kan omhoog en deze kan omhoog. Deze is de Cool. Boze wijn. Barbie uitzoeken. Kijk dan, papa. Zo. Goedemorgen, papa. Nu zit ik op mijn aardappel. En dan? Hé, hey, maar Brian. Ik zit er niet nog meer in. Brian. <laughs> Mama, ik hoop. Wat heb je bij me? En zee, Bambi. Bye-bye. Wow. Is je wel af? En wat heb jij? Chocolade. In oh lekker! Wat zal het zijn? Ja, alweer hetzelfde. Hetzelfde? Wow. Ah. Wat je kan doen, Brian, je kan hem of nu bouwen, ah. of je bewaart hem voor bij opa Noma. Oh. Dan heb je er yeah. ook in bij opa Noma. Uh, nee. Nu bouwen. Mama. Wat heb jij? Dit. Een polly pocket. Nee. Ik wil hem openmaken. Dat mag papa lekker doen.